My bossy een paar jaar geleden een tractuur gegeven en een vermeerde kwijt in de en in twee jaar geleden een een Ik heb een aantal jaar geleden een in de een San Steffan, en de sector is een sector van de sector. Ik heb een heel klein bedrijf. Ik heb een heel klein bedrijf. Ik heb een heel klein Ik heb een heel David Club... ...o'r renewable UK heel klein bedrijf. Ik heb een heel klein bedrijf. chi. een heel klein bedrijf. Ik heb een heel klein bedrijf. Ik heb Mae'n newyddion braf. Um, os ni'n edrych at uh, DU yn cyffredinol, mae'n arderchog i clywed fod mae mwy o busodiad i mynd i mewn y sector bwysig hwn. Um, mae angen cael lot mwy o trydan o'r uh, ffynanellau glân, ac um, os ni'n gweld beth sy'n digwydd uh, fel newid hyn sawdd, ni angen tynnu i cael mwy o, o trydan glan ac mae'n fach iawn i gweld hynny. Um I'm a goggler though gumri mana with yon da heavy, I'm s um Annasy Tlemer newid, um, A Fermith Gwint at Henobreed. I Gmanna with no with de dam mm. a cadon covlen we have it Cables man lot of communion goggles since I'm not gonna be tot z'n mond, een het gaan, Man heeft het over de strategie. Je hebt het over de strategie. Je de strategie. Je hebt het over de Je hebt het over de strategie. Je hebt het over de strategie. Je hebt het over de strategie. Je hebt het de Felly, ma'n taimlofod, mae'n gwych am y diw am yndiwodhion hwn, ond dwi eisiau and rhywbeth yn um, llenwyd twll yn yr strategiaethon en yn Gymru, ac yn meddwl yn arbennig ar um, y a y di yw mm. i, i rhoi mwy o bythsodiad yn y sector hwnna. Ond drud Madrid, yeah, de? Mae'r sector newydd ydy hwnna, fel bob sector newydd mae'n ma drud ar y cychwyn. Ond ar hyn o bryd, ni'n arwain y byd. A, rydyn bron yn y a, a sefydliad, ydydd y ni an yn y 90au, lle oeddwn ni'n cael cyfle i arwain y byd, a naethon ni'n gollu y cyfle i Sbaen, i Almain, i um, y Denmark. En nu, just that de fin, i kreeg a kreeg e cadu ik momentum in y sector. Um, heb kalmoed besoldia dan een sector moral en immoral, um, niemand bent antemindie kathlie um, er uit wijneft, akmahan en mindy word neer die ontruigame, die led led gamerie uitvorder, versle dan een dan een negastueijsherij. Amma ene kwestie now with de kaligovin and a god fenol, am effe slontruid enigwin. Waar is kwets dat ino erp in heen als ook opol? Am nou my my peri aan it um, en is in de yn arbennig o ddael, mae, mae perianydd yn rili really anhygoel. Nes i gweld, uh, just cyn dod ar y radiobor yma, uh, faint o trydan sy'n cynherchu dros um, yn ei gwynt, a mae mwyna 30 allan o gant. Ac uh, pan oeddwn i'n a uh, ac er, um, y tywydd, just cyn dod, mae gwyntog heddiw wrth gwrs, mm -hmm. ond mae hwn yn, yn dangos at dyfodol lle ni'n cael lot mwy yn ei glan, Ach, heved, kreeg zo iets daar, ik kan alleen dat je a dus, ik kan niet goed. Ontiemacht bij de duchi, maar nu Well, mae rhai bobl yn meddwl, mae rhai bobl fel fi yn meddwl, mae'n hefryd. Dwi'n dwyliau yn mynd yn a'r cefn gwlad a gweld. Mae'n ma lot o bobl, ac hefyd, os ti'n gweld... Dyn nhw mae'n naturiol iawn, chyfnod. Dwi'n ddim byd in naturiol iawn, ac sy'n terfi allan o'r deall. Ond os gweld, um, a gweld y barn o bobl sydd yn cael yn Poles gan y llwodraeth hefyd, sydd wedi nawr wneud deg Um, mae pob un yn gweithio fod mwyno 70 o, o gant o bobl yn hoffi yn ei gwent ar y ac ar y tir. Oes o le i danwydd ffosil yn y dyfodol? Mm. Mae yna le yn bendant yn a, um, a y a tymor hir, y um, berth, jyst i mynd at y um, pwnc lle ni'n gallu cael storio yn ei a, a ffyrdd i clavarach. yn and de Aisha uh, Kal economy seen isel garbon new but i dikal guard in a pendra pob David club or in able UK Camry